Peter Wesselink, trainer DVS, zo kort na de wedstrijd, DVS 33 tegen Excelsior 31. Helaas, de eerste thuiswedstrijd levert geen drie punten op en dat nog wel van je oude club. Met wat voor gevoel, gevoel sta je hier als hoofdtrainer van DVS? Uh, nou, teleurgesteld dat je verliest. Ik bedoel, uh, vorige week goed begonnen. Dat heb ik ook gezegd, van, ja, het duurt volgende week niet goed. Dan ben je het ook weer snel vergeten en zo is het. Hè. Ik bedoel, ja. uh, maar nee, gewoon teleurgesteld, met name over uh, de eerste helft. Uh. Ja. Ja, de, in de eerste helft verdiende ja, de, de Excelsior 31 de voorsprong. Nou, op basis van de tweede helft uh, was het dan gelijk spelletje. Ja, je krijgt niet altijd wat je verdient. Was dat in je ogen uh, meer terecht geweest? Ja, wellicht. Maar het is 1-0. dus uh, ja, Of nou iets terecht is of niet terecht is, het is gewoon 1-0. Uh, maar, maar met name de eerste helft, ook in de groep, blijft heel erg hangen. We hadden weinig initiatief, we durfden niks. Uh, ja, en dan wordt het heel statisch. Dan spelen we de bal achterin rond. Excelsior vindt prima. Uh, als de bal dan al naar voren gaat, dan waren we hem snel kwijt, uh, waardoor je heel veel schakelmomentjes krijgt, met name voor ons. Uh, ja, wij in grote ruimtes komen te spelen, We ja, we eigenlijk afgezegd afge hadden, van, op het moment dat we de bal verliezen gaan we de druk op zetten. Ja, als je eigenlijk niet klaar bent, omdat je bij de eerste bal, of bij de tweede bal de bal verliest, je hebt geen tijd om je organisatie neer te zetten. Op het moment dat je balverlies leidt, dat je dan de druk op hebt, ja, dan, dan, uh, dan zijn zij gewoon in staat om daar onderuit te voetballen. dus uh, ja, Dat gebeurde in de eerste helft. Ja, en uh, wat heb je in de rust gezegd? Nou ja, met name dat, dat we het aan de bal beter moeten doen, vandaar ook de twee wissels. Uh, in het centrum uh, moest er gewoon meer gebeuren. Uh, ja, en aan de linkerkant gebeurde, uh, als er al wat gebeurde, dat gebeurde met name aan de rechterkant. Uh, dus ook aan de linkerkant hebben we ge, Robot gebracht. Uh, die durfde toch iets meer te voetballen vooruit, middenvelders aan te spelen. En uh, nou ja, Het heeft zich uitbetaald. Uiteindelijk. De tweede helft uh, natuurlijk controle over de wedstrijd. Veel meer druk erop, we hebben ons kansen gecreëerd, uh, veel meer ja, energie. Bal is uh, Stef Nijland nog op de lat. Ja, bal op de lat, maar ook wel uh, door kunnen voetballen. Bij hun, uh, kijk, zij, uh, zij stonden rond de 16 meter, dat is gewoon hartstikke lastig om er dan doorheen te voetballen. Maar we zijn toch een aantal keren de 16 meter in gekomen, we hebben een paar goede kansen gehad. Uh, ja, niet beloond en blijft het 1-0. Ja, precies. Dan, uh, ja, het is zonder die eerste thuiswedstrijd, zoals ik al zei. En helemaal tegen je club Excelsior 31. Voelt dat nog uh, extra lastig nou, of is dat nee, voor jou? Nee, nee. Kijk, uh, ik vind dat het gewoon prima voor elkaar hadden. Uh, in, in, met name de eerste helft, zeg maar, is Ze dat goed georangeerd. Uh, maar nogmaals, we moeten met name bij onszelf zoeken. Uh, dat we gewoon veel te, veel te weinig initiatief hadden aan de bal, uh, de eerste helft. Uh, ja, want als je het niveau van de eerste de tweede helft kunt brengen, wat je die, of de eerste helft kunt brengen, wat je in de tweede helft kunt brengen, ja, dan uh, heb je kans dat uh, daar maak je er veel meer een wedstrijd van. En dat was de eerste helft niet. Uh. Oké, okay. en dan volgende week uit naar Stedoco. Ja, Stedoco. Uh, ja, uh, voor wat het waard is, ik bedoel, we hebben zich volgens mij redelijk versterkt. Vorige week een goede uitslag. Tegen Ajax, ik weet niet wat ze nu gedaan hebben. Volgens mij stonden ze 1-0 voor. Dus ze stonden dus. 1-0 voor, ja. Uh, dus uh, ja, nou ja, kijk, uh, alle wedstrijden. Uh, uh, moeten we er volop. Nou ja, en als we er volop gaan en als dat betekent dat we het niveau van de tweede helft uh, aantikken zeg maar. Uh, met name het initiatief en, en, en, uh, en naar voren willen voetballen. Dan, uh, ja, dan kunnen we met elke tegenstander meestrijden natuurlijk. Uh, Resume, eerste helft vergeten. Op basis van de tweede helft uh, de neusen de goede kant op en op naar Sedoko. Ja, dat, dat leeft. En de ene kant leeft, wat ik al zei, uh, de teleurstelling van de eerste helft. Uh, wat als. Maar met name ook uh, de tweede helft blijft wel beklijven, zeg maar, dat je of blijft hangen. Uh, omdat je daar wel je niveau haalt. En dat moet ons basisniveau zijn en worden. En, uh, nou ja, daar moeten we naartoe werken natuurlijk. Uh. Nou, wensen we wensen je daar heel veel succes mee naar de volgende week toe. Dank en bedankt voor dit interview. Fijn weekend.